Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. Morgen! De zon schijnt, het is half negen. En het is een nieuwe dag en ik ben met... Epsi! Goedemorgen! Goedemorgen! Goedemorgen. We gaan nu broodjes halen, want we zijn bij, de... bij het pleintje. Oh, Doe hem even terug! Doe hem even terug! Wat wil jij vertellen?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 Goedemorgen, ik ben niet zo lezer, maar ik ga het wel even filmen. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Goedemorgen. Een nieuwe dag. Het is uh, mooi weer. Ik zie de zon al buiten schijnen, de kinderen zijn al buiten. En we gaan een nieuwe dag starten. Ik hoor ze al fietsen. Waar halen ze de energie vandaan. We gaan weer een leuke dag beleven. Ik ga even op de scooter nog weg. We gaan gewoon een hele leuke dag hebben. Dag 3. Welkom. Vergeet niet, geef alvast even een duimpje omhoog. En geef alvast een abonneer. Drukje. En even belletje. De berber is men al met al naar mij <laughs> En Hier vinden ze het wel heel leuk met het naar beneden racen. Van de berg. We zitten op een bergje. en Ze vinden het echt helemaal te gek. Daar kunnen ze de hele dag zichzelf mee vermaken om naar beneden te racen. Een echte zondag op camping de Noordster. Vrouwtje met de beentjes omhoog. Papa met de beentjes omhoog. Kinderen lekker aan het spelen. Ik zal het eens laten zien. Daar is Brian op de fiets. De vrouw liefde beschermt haar gezicht met het haar. Oh, ze laten zelf nog zien. Goedemorgen. Ik zwaai even voor de. Goedemorgen. Ja. Rustige dag op zondag. We hebben maar even de haartjes gedaan. En we zijn maar even naar de auto gelopen. Want we gaan even een stukje rijden, omgeving verkennen. Misschien dat mama straks nog even de camera in de hand neemt om de omgeving te laten zien. En, uh... wow. We hebben een zonnebril op, laat ik dat ook eens doen. Wacht, moment. Zo, ja, boom. Dat bedoel ik. We gaan er tegenaan leuke rit maken. Ik wil de lijn neerleggen, sorry dat ik dan kennen maken. Hé, we hebben een geocache gevonden Brian en Berber. Even de camera neergezet een Geocache. Een hele rare locatie hier, hè? Ja. We staan midden in de weiland. Mag ik uh, een beetje? Ik ga het zo even laten zien dat we midden in de weiland staan. Oh, dan heb je alarmlicht aan staan. Je denkt echt dat we hier passerend verkeer krijgen? Ja, dan weten ze in ieder geval dat we zo ook weer weggaan. We gaan hem loggen. Feestneus 18721. En uh, er valt een, oh, voor de kinderen, een uh, konijntje, die nemen die we mee. Een klein konijntje wat een vliegje opsteldaad. Eh. Wat zeg je? Een kameel, een kameel in het water. Een kameel? Een kameel in het water. Als je van geocache houdt, kom je op prachtige plekken. Zo ook hier, deze mooie landschap. Oh, jullie zagen het ook al. Een mooi ooievaarsnest achter me. Hoor je ze? Ze roepen. Ze hebben het heel erg fijn. Ik ga er even langs rijden, zodat Brian het ook kan zien. Ik neem jullie even mee tijdens het vinden van een geocache. Oftewel een schat. En hier ligt die gewoon. Maar ik moet even kijken waar die ligt. Het kan tussen borden liggen. Maar dit is wel de verstopwijs. Kijk, ik heb hem al. Een geocache. En de datum is 18, 7, 21. Nou, dat doe ik hem weer netjes in zijn kokonnetje. Ik sluit hem af. En ik stop hem weer op dezelfde plek. Hey Brian, Berber. We zijn hier even gestopt. We gaan hier even kijken naar hele grote stenen. En die stenen, dat zijn de grafstenen. Dus mensen. Die dood zijn liggen hieronder misschien. Uit de oertijd. Uit de oertijd. Dus heel lang geleden. Hebben jullie zin om daar te kijken? Nee. Heel diep en ver. We, gaan eens, we kunnen ze wel zien. Nee, de mensen kunnen we niet zien. De stenen wel. Dus is iets uh, prehistorisch. Ja, net na de tijd. Ja hoor, dat mag op je blote voeten. Kom maar. Hou met die kat op. Over langs de weg. zijn de dode beds. Ja, die liggen heel ver hieronder. Ja. Dat zijn. Dat hebben we hebben hun gemaakt. Dat zijn hunne bedden. He, Peps. Vind je het mooi? Waar zijn Dit zijn hun bedden. We zullen eens wat gaan eten. je zo lekker eten. Ja, die liggen onder de grond, heel ver. Ik uh, ben niet zo'n laser, maar ik ga het wel even filmen. Ik ga het wel even filmen voor jullie, want er blijkt een heel leuk verhaal volgens uh, moeders aan te hangen. jullie zelf maar even de video op pauze zetten, zo. Of langzamer afspelen. Ja, het zal wel een leuk verhaal zijn. Ja. <laughs> zo, we zitten weer, net zoals moeders. Hoppa. Jij hebt een leuke foto gemaakt. Laat het zien aan de mensen. Hoppa, kijk. Kikki. Die zag hoppa. Wat is dat? dat is een mijkever of zo. Legeus, nou ja. We gaan even naar de supermarkt eten nee, halen. Nee. Zo, we de boodschappen gedaan. We gaan even terug naar de auto. We gaan naar de camping lekker eten. De familie Romein. Ik ga even met Berber. Kijk eens omhoog Berber. We gaan even op de scooter hè. we maar even zien hoe dat gaat. <laughs> Zo. Ja, zet mij vast. Oeh. Oeh, die ging wel bijna. Heel goed. Zo. Kijk, daar staat de pony en de geitjes aan het eten. Zie je ze? Zie je ze? En die, die gaat weglopen. Ja, daarom staat er een hek omheen. Dan gaan we gaan weer terug. Dan ben je de, nu weet je dat je op de scooter durft. Anders doet de scooter weer haar. Dan ja, redt hij nu wel? Hou oh, je was, hou oh, je was, hou oh, je was. Even wat je aan elkaar gegeven. Zo. Wat zeg je? We elke scooter. Met wie? Met Oma. En met? Opa. En Papa dan? Ja. Vind je leuk hè? Dan je helm terugleggen. Lekker bij, bij de bij de bij de tafel. Hij was erbij hè? Ja, weer. Tot zo bij het plein. wil jij er natuurlijk af, Berber. Ja. Vind je het leuk? Ja. Kan ik even schuim zetten? Hou je vast? Hou je vast? ga ik even eraf tillen. Zo, gaan we naar braaien. En dan zijn we bij het plein. Ja. Nou, ik zit hier even. Uh, Sanne is uh, aan het lopen. Wij waren natuurlijk op de scooter en we gaan uh, even hier wat drinken Sanne en ik. Ik zie alleen een heel zonnig plekje. was hey, vervelend hè, hier zo. Ik <laughs> Jij een lekker ijskoffertje, ik een slush aardbei. En ik zit midden in de zon te kijken. Wat is er Brian? Kijk eens. Wat moet ik zien? Kijk eens wat Oh wat cool. En dit? Een hartje met een bal. Gaan jullie de mensen nog een dag zeggen? Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Druk even op het duimpje omhoog. Nee. <laughs> ah. En druk even op abonneren. Nee. Boom. En druk op het belletje om op te nee. hoogte. Belletje. Belletje. Belletje. Belletje. Nee. belletje. Nee. Tot morgen allemaal bij nee. dag 4. 3. Nee, nee, nee, nee. Ja. 2.